In deze missie ontdek je hoe je met je microbit een Android smartphone kunt bedienen. Draadloos met Bluetooth. Op afstand via je microbit foto's of selfies maken met je smartphone. In deze missie ontdek je hoe je dat voor elkaar krijgt. We gaan eerst de microbit via Bluetooth koppelen met je smartphone. En daarna schrijven we een programma waarmee je je smartphone kunt laten doen wat jij wilt. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een microbit, een battery pack, 2 AA batterijen, een Android telefoon of tablet met toegang tot internet, geen iPhone, nee een iPhone werkt helaas niet met het script dat we in deze missie gaan schrijven, en de Samsung microbit app. Heb je nog geen microbit? Hieronder staan een aantal links naar online shops waar je de microbit kunt bestellen.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 Bluetooth is een draadloze technologie om pakketjes data over korte afstand te verzenden en te ontvangen. Apparaten als tablets, smartphones, computers, speakers en nog vele andere apparaten kunnen zo met elkaar communiceren zonder dat ze met een kabel met elkaar verbonden zijn. Als je één van de vorige missies hebt gedaan, kun je je waarschijnlijk nog wel herinneren dat we de microbit via een USB-kabel verbonden met je laptop of PC. Dankzij Bluetooth hebben we dadelijk die kabel niet meer nodig en kun je je microbit direct vanaf je telefoon gaan programmeren. De pakketjes data, pakketjes informatie met bijvoorbeeld een stukje tekst of een opdracht worden via radiogolven heen en weer verzonden tussen de apparaten. En het fijne van Bluetooth is dat het weinig stroom verbruikt bij het verzenden en ontvangen en zo de batterij van je apparaat spaart. Het verbinden van twee of meerdere apparaten via Bluetooth heet paren. trouwens Weet je waar die rare naam vandaan komt, Bluetooth, of Blauwtand in het Nederlands? Harald Blauwtand was een koning die meer dan duizend jaar geleden leefde in Scandinavië. Scandinavië omvat verschillende landen, zoals Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. En de koning was heel goed in het verbinden van verschillende volken en landen binnen Scandinavië. En omdat Bluetooth eigenlijk een beetje hetzelfde doet, namelijk verbinden heeft het bedrijf dat Bluetooth heeft uitgevonden deze naam bedacht. Alleen, in dit geval verbindt Bluetooth natuurlijk geen volken, maar apparaten. Als eerste gaan we de Samsung Microbit app installeren op jouw smartphone. Pak je telefoon en open de Play Store. Zoek vervolgens op Microbit. Dit is de app die we nodig hebben. Klik op download en installeer. Terwijl je de app installeert, kun je deze video weer even op pauze zetten. Sluit nu de battery pack op je microbit aan en start op je smartphone de microbit app op. Klik vervolgens op connect. En daarna klik je op de gele button onderaan. Pair een nieuw microbit. Verbind met een nieuwe microbit. Je ziet nu een soort uitlegscherm. Dit is een instructie om de microbit in pair modus of verbindingsstand te zetten. Dit werkt als volgt. Ik laat het één keer zien en dan kun jij het daarna zelf ook doen. Pak je microbit en druk op deze manier zowel de A en de B-button in. Houd ze ingedrukt en druk aan de achterkant 1 seconde op de reset-knop. Deze knop. En laat hem dan meteen weer los. Als het goed is, zie je nu op je microbit in de LED-lampjes de tekst Pairing verschijnen. Zet de video maar weer even op pauze terwijl je dit doet. Zowel je smartphone als je microbit zijn nu klaar om verbonden te worden. Druk op je smartphone op Next. Als je nu naar je microbit kijkt, zie je dat hij een uniek patroon toont in de LED lampjes. Iedere microbit heeft een eigen patroon. Door het patroon van jouw microbit over te tekenen op het scherm van je smartphone, weet je zeker dat je de juiste microbit met de juiste telefoon verbindt. Zet deze video maar weer even op pauze, teken het patroon over... En druk op pair. Er verschijnt nu een scherm waarop staat dat je telefoon de microbit zoekt. En wanneer je hem heeft gevonden, de verbinding gemaakt wordt. Als het goed is, zie je nu dit scherm. Lukt het niet? Spoel dan de video even terug en probeer het opnieuw. Is het gelukt? Goed gedaan! Je smartphone en de microbit zijn nu via Bluetooth met elkaar verbonden. Lukt het niet? Niet erg. Soms lukt het pairen niet in één keer. Spoel gewoon deze video even terug en doe het stap voor stap opnieuw. In het connect scherm van de app zie je nu de naam van jouw microbit staan. De naam van mijn microbit is Fitis. We gaan nu een programma schrijven om je smartphone op afstand te bedienen. Met je microbit. Navigeer maar terug naar het startscherm en druk op Create Code. We gaan nu online programmeren, dus je telefoon moet verbonden zijn met een wifi-netwerk of internettoegang hebben. Scroll naar beneden, druk op Let's Code en de Microbit Editor wordt gestart. En zoals je kunt zien, werkt die ook prima op een telefoon. De icoontjes aan de linkerkant zijn wat kleiner en je ziet geen Microbit-voorbeeld, maar verder is er niet veel anders. Blokjes code plaatsen kan door een icoon open te klikken en het blokje naar je werkveld te slepen. Ik zet de taal eerst even op Nederlands. Klik op het wieltje, dan op Language en klik vervolgens op Nederlands. Nu jij. We willen nu je smartphone gaan aansturen, maar de blokjes code daarvoor zitten niet in de standaard editor. We kunnen ze wel eenvoudig toevoegen door eerst op het pijltje naar beneden te klikken, omlaag te scrollen en op de plus te drukken. Druk op devices en vervolgens op verwijder pakketten en voeg devices toe. En de codeblokjes zijn toegevoegd. Kijk maar, er is een klein telefoonicoontje bijgekomen. Nu jij. Nou, de code om op je telefoon een foto of selfie op afstand te maken is super simpel. Hij bestaat uit vijf regels code. 1. Een commando om het script te starten. Laten we daar de A-button voor gebruiken. 2. Een regel om de camera op je telefoon op te starten. 3. Een regel om de cameramodus op selfie-modus te zetten. 4. Een regel om het script even kort te laten pauzeren, zodat je op de juiste plek kunt gaan staan. 5. En als laatste een regel code om de foto te maken. Nu stap voor stap. Sleep nu als eerste uit invoer, het ronde icoontje, het blokje wanneer knop A wordt ingedrukt naar je werkveld. En vervolgens uit apparaten met telefoonicoontje. icoontje, tell camera to nemen een foto, ook naar je werkveld en in het wanneer knop A wordt ingedrukt blokje. Alleen we kunnen niet direct een foto nemen. Verander daarom de variabele neem een foto in start fotomodus dan weer het apparaten, opnieuw tell camera to name een foto. En ook nu veranderen we de variabelen. Deze keer in wissel voor, achter. Zo vertellen we je smartphone dat hij de camera aan de voorkant van je telefoon moet gebruiken. Sleep nu uit basis, het blokje pauzeer 100, onder het vorige blokje. En verander de 100 in 5000. De waarden van dit blokje zijn milliseconden, oftewel duizendste van een seconde. Dus als we het script 5 seconden willen laten pauzeren, zullen we 5000 moeten invoeren. Pas de waarde maar aan naar 5000. En nu als laatste alweer het tell camera to name fotoblokje. En deze keer is de variabele meteen goed Je script is klaar. Goed gedaan. Nu moeten we jouw code draadloos via Bluetooth naar de microbit sturen. Maar eerst opslaan. Sla hem op door onderin op de blauwe save button te klikken. Nu vraagt mijn telefoon direct of ik het script wil downloaden. Je kunt dan direct op download klikken. Als jouw telefoon dat niet doet, kun je ook op het paarse download-icoon linksonder klikken. Mijn telefoon vraagt ook of ik het script direct wil openen. Ik klik op open. En op de groene knop. Nu wordt het script draadloos naar mijn microbit gestuurd. Als het klaar is, zie je dit scherm. Klik op OK. En nog een keer op OK om opnieuw je telefoon met de microbit te verbinden. Nu gaan we testen. Zet de telefoon neer of houd hem vast en klik op de A-button op je microbit. En kijk maar eens wat er gebeurt. Gelukt? Goed gedaan! Dan heb jij een medaille verdiend. Applaus Het lijkt me tof als jij je script of de gemaakte foto met mij deelt op Facebook of Instagram. Hieronder vind je de links naar onze sites. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben je de eerste die ziet wanneer er een nieuwe missie online staat. Maar ga nu eerst maar wat mooie foto's of selfies maken. Tot de volgende missie.